Welkom in Spanje, wij zijn hier een week aan het werk en uh, ik laat jullie nu het kantoor zien. Hier zijn onze programmeurs aan het werk um, en onze uh, mensen van de afdeling administratie. Eigenlijk zitten we allemaal door elkaar heen, alle afdelingen. En uh, um, de grootste gedeelte zit lekker buiten te werken aan het zwembad. We hebben altijd gezegd dat er, dat er eigenlijk twee elementen aan zitten. Ten eerste wil je aan kunnen tonen dat je in deze tijd niet... ...alleen als ZZP'er of als zelfstandige overal kunt werken, wat heel normaal is. Maar dat je eigenlijk gewoon je hele bedrijf met cloudtelefonie gewoon op kunt pakken... ...ergens anders neer kunt zetten. En dat iedereen gewoon verder kan werken. En dat kun je wel zeggen, maar de proof is in the pudding zeggen de Engelsen dan. Nou, dan moet je dus het zelf gaan doen. Hier zijn de mensen aan het werk. Uh, afdeling Advies, afdeling Support zit hier. En eigenlijk zit iedereen door elkaar. Um, en uh, ja, lekker in het zonnetje aan het werk. Dus mocht jij 100% gegarandeerd willen bellen of gebeld willen worden vanuit het buitenland, nee, dan moet je echt een regionaal nummer Je merkt gewoon dat iedereen hier intern ook net wat rustiger is. Dus het gaat allemaal wat gemakkelijker lijkt het allemaal. Dus uh, we doen hetzelfde werk met iets meer gemak lijkt het. Ja. ja. Nee, ik denk dat ik hier net, net zo makkelijk werk als, als op kantoor. Het, het maakt mij echt helemaal niet uit waar ik zit. Het is gewoon stellen, ja, wat er moet als de, wel de vliegen hier, de maar, de ja, maar de dat de is een beetje wat verschil. Ja. Maar. Nee, Eigenlijk is alles ja. gewoon precies jezelf, een computertje, en, uh, telefoon ernaast en maar bellen. Wat doen jullie hier nou? Uh, wij leveren zakelijke telefonie um, en dat gaat via het internet, dus uh, voice over IP noemen we dat. En uh, dat heeft veel gemakken voor uh, mkb-bedrijven. De satelliet hebben we zelf meegenomen uit Nederland uh, en hier uitgericht, die staat uh, achter ons uh, in de hoek. Um, Iedereen moest zijn laptop meenemen, niet onbelangrijk, zodat we konden werken. En iedereen moest zijn telefoon meenemen. Dit zijn de echte zonamiddels. Deze mannen zitten al de hele dag in de zon te werken. En de beste secundaire arbeidsvoorwaarden zie je toch al hier, ons zwembad. Ik denk dat gelukkige collega's gelukkige klanten kunnen maken. Als je iedere dag met elkaar samenwerkt, is het heel prettig dat je elkaar goed kent. En zo'n omgeving als dit, waar je 24/7 een week lang bij elkaar zit, dan leer je elkaar echt kennen, snap je mensen waarom ze op dingen op een bepaalde manier, snap je hun bewegereden, ken je hun achtergronden beter, creëer meer begrip mee, kun je beter samenwerken.